Hallo. Ik wil vandaag wat vertellen uh, over de tolk Nederlandse gebarentaal op de televisie. En heel specifiek over de gebaren die die tolk gebruikt. Ik heb vandaag mijn uh, charmante assistente Onno meegenomen. Dit is zijn naamgebaar uh, die alles zal vertalen naar de Nederlandse gebarentaal. Er was één gebaar wat er uitsprong in de persconferenties die op tv getolkt werden. En dat was het gebaar hamsteren. Weet u nog? Een verwoede blik in de ogen en twee handen die snel alle twee c-papier bij elkaar aan het graaien zijn wat ze kunnen. Waarom sprak dat gebaar nou zo tot de verbeelding? Nou, eigenlijk omdat het een beeldend gebaar is. Een iconisch gebaar, zeggen we in de taalkunde. Dat wil zeggen, er zijn eigenschappen van de vorm van dat gebaar die we kunnen koppelen aan de betekenis waardoor we het idee hebben van ah ik snap dat wel. In de zin van ik begrijp waar het vandaan komt of ik zie het. Ik zie de betekenis in de gebaren in de vorm van de bewegingen terug. Er is iets wat ons helpt, ook weten wij we, uit onderzoek, helpt om te onthouden wat de betekenis is bij uh, het herkennen van dat gebaar. Nou is het zo dat verschrikkelijk veel gebaren in de Nederlandse gebarentaal iconisch zijn. Een dikke meerderheid zou ik zeggen. Um, maar het is niet zo dat die gebaren daarmee op de een of andere manier vanzelfsprekend zijn. Dat ze begrijpelijk zijn. Um, iconische gebaren die hebben een verhaaltje bij zich voor degene die dat ziet. In the eyes of the beholder wordt er vaak gezegd, hè? alleen als je het weet, dan zie je het. Um, die relatie tussen vorm en betekenis die is er pas als je die twee ook daadwerkelijk hebt geleerd. Dus als je weet wat het gebaar betekent, dan kun je zeggen van, oh ja, ja, ja, ja, nou begrijp ik het. Maar als ik dit gebaar uh, maak bijvoorbeeld, of dit gebaar, dan... Um, Denk ik dat als we een experimentje met elkaar zouden doen, dat uh, u niet in meerderheid zult raden wat deze twee gebaren betekenen. Maar als ik zeg dat ze wit betekenen, en dat ik hier naar mijn witte kraagje wijs, wat in dit geval helemaal niet wit is, dan denkt u misschien: oh ja, wit, ja, natuurlijk, want je wijst naar het boordje. Klassiek, prototypisch boordje. Uh, dat is wit. En daar wijs je naar. Dus daarom is dit. We begrijpen misschien iets over het ontstaan, terwijl we helemaal niet kunnen vaststellen feitelijk of dat ook daadwerkelijk zo is ontstaan. Want van de meeste gebaren hebben we helemaal geen goede beschrijving van de ontstaansgeschiedenis, de etymologie. Um, maar we kunnen in onze eigen beleving he, daarvan vaststellen van dat zijn uh, beeldende gebaren. Die zijn waarschijnlijk zo vanwege die... De relatie tussen vorm en betekenis die ik daar zie. Dit gebaar, moe, vaak met een specifieke mimiek erbij, maar dat wisselt een beetje in de context. Moe, als u eenmaal weet dat dat moe is, dan denkt u ook misschien alle energie zakt uit mij weg, ik ga slapen, moe. Maar toen ik het u net voor het eerst liet zien, denk ik dat de meeste mensen helemaal niet meteen dachten... Dit betekent, hè? misschien dacht u wel dat het verwees naar uh, mijn shirt, of naar de kleur blauw, of uh, nou, noem maar op. Het zou naar de longen kunnen verwijzen. het zou een goed gebaar eigenlijk zijn voor corona. Coronavirus in Nederlandse gebarentaal is coronavirus. Corona vanwege de longen, we, we tikken de longen aan. Een internationaal gebaar dat heel veel uh, gebruikt wordt, of gebaar wat in heel veel landen gebruikt wordt, is dit gebaar. Waarbij je de vorm van dat virusdeeltje nabootst met je handen. Allemaal iconische gebaren, maar toch verschillend. Omdat ze elk met hun eigen ontstaatsgeschiedenis uh, bewaard zijn gebleven en in gebruik zijn in verschillende gemeenschappen. Er is uh, trouwens verschrikkelijk veel discussie geweest op Facebook en misschien... Is dat ook wel het type discussie van de social media discussie, waarvan je denkt dat het heel veel is, omdat je uh, er van alles van leest. Maar misschien dat de gemiddelde Dove Nederlander het allemaal niet zoveel kan schelen. Maar discussie over de vraag van is dit nou een mooi gebaar voor corona? Is dit het goede gebaar voor corona? Moeten we niet dit gebruiken? Omdat ze het in andere landen doen. Uh, echt discussies die we ook terugzien bij nieuwe woorden. En als de nieuwe. Uh, uh, woorden in het Nederlands komen, is er elk jaar, er is een verkiezing van het mooiste nieuwe woord van het jaar, het verschrikkelijkste nieuwe woord en noem maar op. Diezelfde discussie, die hebben we ook over gebaren. Maar al die nieuwe gebaren die bedacht worden, zijn over het algemeen iconisch. Op het moment van bedenken is het blijkbaar niet zo dat dove mensen gaan denken van wat kan ik allemaal met mijn vingers en met mijn lichaam en laat ik eens dus even dit gebruiken als... Uh, een nieuw gebaar? Nee. Mensen beginnen met de betekenis. Welk concept wil ik hier uitdrukken? En welke vorm gaan we daarvoor bedenken? Die vorm, die uh, wordt altijd gebaseerd op iets wat mensen associëren met het concept. Of wat een plaatje wat ze associëren met dat concept. Of een bepaalde handeling. Dat is wat er uh, in, gebaren, uh, in de vorm van gebaren terug te zien is. En dat is wat er bij neologisme, nieuwe woorden, nieuwe gebaren, altijd gebruikt wordt. Die iconiciteit van die gebaren, die relatie tussen vorm en betekenis, die je kunt zien, die je kunt onthouden, die helpt ook een beetje bij het onthouden van nieuwe gebaren op het moment dat je wat ouder bent. Dus, uh, ik begon gebarentaal te leren op mijn twintigste ongeveer, voor mensen in die leeftijd en ook voor wat oudere kinderen helpt het, weten we uit onderzoek, om die iconiciteit te zien. Dat is een geheugensteuntje wat je kunt gebruiken. Het is wel extra informatie wat je moet opslaan, maar blijkbaar werkt ons hoofd toch zo dat dat als geheugensteuntje fungeert bij het onthouden van de vorm van die gebaar. Bij baby's, bij dove mensen die gebarentaal vanaf de wieg leren, werkt dat helaas niet zo, want die hebben vaak nog helemaal niet de kennis van de wereld die nodig is om zo'n relatie te zien van wit of rood, bijvoorbeeld de rode lippen. Maar voor wat oudere mensen is de iconiciteit uh, een hulpmiddel, weten we. Die iconiciteit van gebaren, we hebben het nu even over de woordenschat, het lexicon, maar datzelfde geldt voor de grammatica van gebarentaal, daar is ook heel veel iconiciteit. Die was heel lang voor een reden om die gebarentalen niet serieus te nemen. Een beetje uh, eigenlijk... Wat, wat ook in social media bij die discussie of bij, bij die uh, bespreking van wat mensen in de tolk allemaal zagen, van hamsteren tot uh, dood en uh, weet ik veel, allemaal aan de orde kwam. Je hebt het idee dat je naar een soort pantomimstuk zit te kijken uh, en niet naar een taal. Maar wat een misvatting natuurlijk, want die tolk die is in staat om die hele inhoud van die persconferentie in die visuele taal, om te zetten. En dat kan niet anders dan betekenen hè, alleen al op basis van die functie dan dat dat een volwaardige taal is. We deden als taalkundigen in de vorige eeuw soms een beetje krampachtig over die iconiciteit omdat we niet in de gaten hadden dat we die ingesproken taal ook heel erg veel hebben. Dat is onderzoek eigenlijk ook van de laatste tien jaar steeds meer wat laat zien dat we niet alleen onomatopeën in gesproken talen hebben, klankwoorden van het type blaffen en piepen en kraken, maar dat er op allerlei gebieden relaties zijn tussen de vorm, de klankvorm van gesproken talen en de betekenis um, in allerlei gesproken talen. Gebarentalen hebben dat natuurlijk veel meer, omdat er veel meer dingen zijn die een zichtbare vorm of handeling uh, betekenen dan dingen die een klank betekent, we praten gewoon minder over klanken en omgekeerd kunnen we met onze spraak veel minder dingen eh, doen. Als het ware, er staat hier een krukje met een microfoon voor mij. Ik kan niet met mijn mond een krukje nadoen, terwijl ik heel goed eh, zoiets kan doen voor krukje. Ik kan dat visueel heel goed uitbeelden. Dat is waarom er zoveel iconiciteit in die gebaren talen eh, te vinden is. En nog steeds zie je wel eens een beetje een defensieve uh, toon in artikelen over gebarentaal van ja, Echt niet alle gebaren zijn iconisch. Dat is ook zo. Er zijn ook gebaren zoals vakantie bijvoorbeeld of wonen die helemaal uh, geen enkel verhaaltje bij zich dragen. Waar geen enkele relatie tussen de vorm en de betekenis uh, is te bespeuren. Maar de meerderheid van de gebaren, en dat zien we dus onder andere bij die neologismen zoals corona heel goed, die hebben wel zo'n verhaaltje. Daarbij is wel een relatie tussen de vorm en de betekenis te detecteren. Tot slot uh, wil ik u vooral aanmoedigen om te genieten van die iconische gebaren. In de zin, kijk naar de tolk op, op de tv, bij de persconferenties, bij de journaals niet alleen s ochtends maar inmiddels ook bij het 8 uur journaal zoals u misschien weet. En ook bij Zet Live voor kinderen uh, is tegenwoordig een tolk aanwezig. Um, wat u daarvan meekrijgt aan gebaren, omdat u denkt van hé, hey, dat moet wel dat betekenen en uh, iconische gebaren detecteert, uh, doe daar uw voordeel mee en gebruik ze ook. Er is niks op tegen om in het dagelijks verkeer als iemand u niet goed kan horen bijvoorbeeld, om een gebaar te gebruiken of om extra expressief te zijn om te zeggen van ik ben die corona zo zat. Ik zeg maar wat. Willekeurig voorbeeld. Um, die iconiciteit die kan u helpen om daar plezier in te hebben misschien, maar het kan ook helpen om de gebaren te onthouden. En ook al bent u daar meteen, niet meteen spreker van een gebarentaal mee, daar kom ik in een ander webcollege op terug, um, het is wel een aardige manier om... Gebarentaal stapje voor stapje een klein beetje te verkennen. Dag!